We gaan naar D66, de heer Wissekerke. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 heeft kennis genomen van het akkoord dat de nieuwe coalitie met elkaar heeft gesloten. We hebben het met belangstelling gelezen. Met dit akkoord kiest de coalitie voor een open aanpak... En ik merk al aan de bijdrage van uh, de verschillende uh, sprekers voor mij dat dat wat lastig is, een open aanpak. Want een open aanpak lijkt zich een beetje te kenmerken um, ja, zeg maar zonder ambitie en met open eindjes. En ja, wij hebben het toch vooral gelezen, uh, die open aanpak, dat uh, de hand wordt uitgestoken naar de samenleving en de gemeenteraad om tot een nadere invulling te komen. Nou, en dat is zeker nodig. En dat is D66 natuurlijk altijd bereid om daar serieus naar te kijken en haar bijdrage te leveren. Als het maar een beetje progressief is. We zijn enthousiast over het vormen van een nieuwe reserve voor duurzaamheidsprojecten. Maar zo'n reserve, dat zegt natuurlijk niet alles, dan moeten er ook wel projecten komen. Dus je kan die reserve vormen, hartstikke goed. We hebben daar best wel veel vragen over gesteld in de vorige periode. Die komt er nu, super, maar dan ook projecten gaan betalen vanuit die reserve en aan de slag ermee. Wij zijn overigens ook enthousiast over de ambitie om participatie te verbeteren. En we kijken uit naar de plannen uh, en we kijken ook uit naar de werkgroep bestuurlijke vernieuwing die daarmee aan de slag gaat. En we zijn enthousiast over het stimuleren van de gezonde levensstijl, het aansluiten bij JOG... Wat we een aantal keren gesuggereerd hebben. En ja, dat werd niet overgenomen. Daar baalden we wel een beetje van. En dat staat er nu in. Nou, daar zijn we al enthousiast over. We missen aandacht voor bedrijven. Recreatie en Roze Zaterdag. Dat is hier al een paar keer genoemd. En neem me niet kwalijk. Je kan natuurlijk zeggen het is een open aanpak. We schrijven er niks over op. Want iedereen is welkom. Nee, als je nu als Goes Roze Zaterdag organiseert... Als je als Goes zegt 2023 staat een heel jaar in het teken van LBHBTIQ of plus, besteed daar dan in zo'n nieuw, nieuw, nieuw boekje, besteed daar dan gewoon aandacht aan. En ja, weet je, we denken dan, als je dus LHBTIQ of plus bent, dan word je nu gewoon in Goes vergeten. Meer aandacht voor inclusie is echt nodig. En we roepen de coalitiepartijen dan ook op om daar de ogen niet voor te sluiten. Fijn dat het Poelbos eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Ook weer een beetje open, Poelbos. We gaan samen aan de slag met Tennet en uh, met uh, uh, de omwonenden. En, uh, en dan geven we wat suggesties. Uh, misschien mogen we de omwonenden, zoals die van Seer Hendricks Kinderen en Seer Arnes Kerken, de gelegenheid bieden om het beheer zelf op zich te nemen via het right to challenge. En als die inwoners dan kiezen voor een paar windmolens, nou dan moet dat toch gewoon kunnen. En in dit akkoord zijn een heleboel dingen open. Maar wat ons echt heeft verrast is dat de windmolens, nee, daar is uh, daar is geen plaats voor in Goes. Ja, dat um, is zeker niet de uitgestoken hand naar de samenleving um, die we juist verwachten van het nieuwe college. En als die inwoners dan kiezen voor die paar windmolens om zo ook te profiteren van de energietransitie en zo ook iets terug te verdienen in die beurs, in die portemonnee, dan moet dat toch mogelijk zijn? D66 is zeer te spreken over het feit dat de samenwerking wordt gezocht met omliggende gemeenten. En we zijn ook benieuwd naar de regionale nieuwe regionale bestuursvormen. Financieel gezond is voor ons nog wel een aandachtspuntje, dat was ook bij eerdere sprekers. Um, er wordt op, dit basis, op, op basis van dit akkoord 4,5 miljoen euro extra uitgegeven. Dat is superveel geld, hè? 4,5 miljoen euro. En dan denk ik, wij, wat doen we dan niet meer? Of is dat ook nog een open eindje? Er is in ieder geval nog genoeg te doen. We wensen het nieuwe college veel succes. U kunt op onze steun rekenen als u komt met goede, progressieve voorstellen op het gebied van inclusiviteit... Duurzaamheid en participatie.